allereerste aflevering van Koken met Ringbaard. Dat ben ik, Ringbaard. En ik ga jullie vandaag een lekker recept geven. Ik heb al een doosje klaarstaan. Dit keer gaan we fudge brownies maken met salted caramel. Mm. En wat heb je ervoor nodig? Nou een pak van een merk wat ik niet ga noemen omdat ze ons niet sponsoren. Fudge brownies met salted caramel. Wat je in het pak krijgt is een brownie mix. Een mix voor salted caramel saus. En een bakvorm. Nou, mooi. Dat moet je zelf toevoegen. Zelf nog even 135 gram boter. 4 eetlepels schenkstroop. En 100 milliliter water. Nou, laat ik dat nou allemaal aan huis hebben. We hebben de boter van een niet-nade te noemen supermarkt. We hebben de mix. 100 milliliter water. Zo. 100 milliliter. Nou uh, ja, dus is 100 milliliter. We gaan de boter zo even op temperatuur laten komen en dan moeten we 4 eetlepels schenkstroop hebben. En dat is ook eh, van een niet nader te noemen merk omdat ze ons niet sponsoren. Willen jullie ons nou sponsoren? Dat kan. Stuur dan even een berichtje naar info.familiestreep-romijn.nl. We gaan de fudge brownies maken met en karamelsaus. Heerlijk. Ik ga het pakje openmaken. En dan gaan we kijken wat we daarin aantreffen. Nou, ik wil al bijna verder scheuren, maar dat is de bakvorm. Dat is niet zo handig gedaan van het bedrijf. Dat de bakvorm bovenin zit waar je hem open scheurt. Want je scheurt bijna de bakvorm mee, maar nou, heb ik geloof niet gescheurd. Nou goed, daar zit de brownie mix in. En daar zit de, de salty caramel saus. chemisch spools hè? En een bakvorm. Goed, dat hebben we dan hier liggen. Dan hebben we een mooie achterkant om te kijken wat we moeten doen. We moeten het rooster in het midden van de oven plaatsen. Nou, dat was moeilijk opbracht, is gelukt. Warm de oven voor. De temperatuur vind je op de zijkant van de verpakking. Moet weer ergens anders staan hoor. Elektrisch over, 170 graden. En we hebben hem aangezet. Nou, twee stappen onderlopen. Beslag bereiden, duurt 10 minuten. Doe 100 gram boter in een beslagkom. en mix het met een mixer met gardens, zacht en roomachtig. Afwegen. Op de achtergrond hoor je Berber. Die doet ook gewoon in de kookshows mee. Ja, nee, maar hij staat. Jij mag voor mij het boter in stukjes snijden. Ik okay. moet het allemaal in kleine stukjes snijden. Ze snijden het allemaal heel mooi in kleine stukjes. Samen, maar, zo. Goed zo, heel goed. Ja, dan pakken we de brownie mix en de 100 ml water en die voegen we geleidelijk toe. En dan mogen we, jij ja, mag deze aflikken. Goed gebakken. Heel goed, dankjewel. Hé, hey, we gaan verder. We gaan in de bakvorm de helft van de mix scheppen. Daarop komt de karamel, karamel salty, saus, dinges. Maar eerst de helft in de bakvorm. Eén, twee, dat is de helft. Ik heb je het op? Goed zo. Papa had ze verspreiden. Ja, ga jij je handen maar wassen. Ik heb straks nog een lepotje. Zo. We gaan nu volgens mij de saus maken. Ik kijk even op het pak. En um, ik Smelt in een steelpannetje 35 gram boter. Hé. Ik was oud. Smelt in een stilpannetje 35 gram boter. En boter. Zo, hup. Ik denk dat dit 35 gram is. 35. Ja. We hebben nu 35 gram. Ja, en nu soepelapijn. We hebben nu 35 gram. We gaan nu de boter smelten in een pannetje. Dat doen we op temperatuur 5 op de elektrische kookplaat En we gaan goed roeren. Ja. En we gaan goed Op het pak wat we moeten doen. Ja, is leuk hè? En zodra het gesmolten is, halen we het gelijk van het vuur en voegen we drie eetlepels schenkstrook toe. Eén. Waarom wat doe jij dat? Okay. En dat moet hierin. Twee. Kijk uit heet. Drie. Dan nou, hebben ik karamelsauwe. Die gaat in het midden. Zo. Ja. ja. Wat moet daar nog meer bij worden gevoegd? uit naar karamel. Even wachten tot het klaar is. De mama zei dit snoep. Dit snoep. Dat delen. Ja. Dan mag Berber zo lekker bakken uit lekker. likken. Mm. Chocola. Mm. Ja. En zo simpel is het nou om je eigen brownie van uh, een onbekend merk te maken, met caramelsalte en uh, saus. En ik heb hem nu al geproefd, rauw. Ach, en hij is zo lekker. Wat doe je als je een uh, hele goede kok bent? Dan ruim je even je spullen op na het koken. Uh, even kijken hoe het met de taart is, met de brownie. Never. Hoe gaat het met de brownie? Gaan we kijken, heel heet. Ja, Berber komt net in paniek binnen. Wat, wat, wat zei jij, schat? Oké, okay, maar wat is er aan de hand, schatje? Wat mooi, wat is er binnen gebeurd? De taart is klaar. De taart is klaar, ging het wekkertje. Ja. Oh, kom, gaan we kijken. Laat me zien. Ik heb een heel mooi kaartje. Kijk, een heel mooi kaartje. Het wekkertje ging af. Dat betekent dat de kijk, uit heet. Taart klaar is. Oh, wat is die mooi. Ik heb deze Hij is nog zacht hoor. Dat is goed. Hij moet even bijtrekken. Dit is de salty karameltaart. taart. Maar hij moet even afkoelen, hè Berber. Vind je deze taart er nou mooi uitzien? Druk dan even op de duim omhoog en op abonneren. En druk ook even op het belletje. Dan krijg je een melding wanneer wij een nieuwe video uploaden. Bedankt voor het kijken en dit was Koken met Ringbaard. Abonneren. Abonneren, ja. Abonneren. Deze liken. wil je drinken.